In deze video laat ik zien hoe je in Teams een teamcode kunt genereren waarmee je studenten of collega's toegang kan geven tot je team. Als je eigenaar bent van een team klik je allereerst achter de naam in je team op de drie stippeltjes en kies je voor team beheren. Je komt dan op de pagina met leden terecht maar daarbovenaan vind je ook de sectie instellingen. Als je daarop hebt geklikt Zie je teamcode, klik je daarop, dan staat hier de knop om een teamcode te genereren. Deze teamcode kun je nu uitdelen aan je studenten of collega's. Zij kunnen als volgt lid worden. Op de voorpagina van Teams staat hier een knop lid worden of team maken. Klik daarop, ze vullen hier de code in en door een klik op de knop lid worden van een team zijn ze meteen lid.